Oké, okay, laag. Ja, als je de luxe hebt om je eigen werkplek te kunnen inrichten, dan kan je dat volledig volgens je eigen stijl doen. En als je bovendien het geluk hebt in een mooie hoppenstreek te werken, dan zijn natuurlijke kwaliteitsmaterialen zeker op hun plaats. De keuze van de vloer lag dan ook voor de hand, de 21 mm Margot. Een prachtig eikenhouden parket uit het uitgebreide gamma van LaLenio. Zoals je in andere filmpjes van dit parket kan zien, is deze vloer zowel functioneel als tijdloos elegant.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 Uiteraard zijn het de knopen die de charme van klassiek vloeren bepalen. Typisch voor het Franse eikenhout dat we voor de Margot vloeren selecteerden, is dat de knopen zorgvuldig opgevuld worden en na het olie een uniform geheel vormen met de rest van de vloer. Een kantoorruimte als deze moet natuurlijk ook praktisch zijn en makkelijk in onderhoud. Ook daar hebben we aan gedacht, uiteraard. Het subtiele micro-V-voegje van de Margot, dat je trouwens bij de meeste van onze vloeren terugvindt, zorgt er in ieder geval al voor dat de planken mooi op elkaar aansluiten en dat er zich tussen de vloerdelen geen vuil opstapelt. Geniet van je Laleño-vloer, zowel op het werk als thuis.